Welkom beste InDesigners, vandaag een nieuwe tip van de week en we gaan het heel eenvoudig houden. Hoe plaats ik nu een automatische pagina nummer Wel, we gaan starten met een nieuw document uiteraard. En even gewoon uh, een... Normaal A4 nemen, uh, 5 mm bleed. Alles redelijk normaal. We gaan facing pages gebruiken zodanig dat we spreads hebben vanaf een bepaalde, een bepaalde pagina. Um, ik heb nu één pagina. Ik ga er vlug al een paar gaan aanmaken. Laten we zeggen 12. Goed. Dus vooraan en achteraan zullen een enkele pagina zijn, maar daartussen hebben we dus die spreads, die facing pages. En ik wil dus een paginanummering eh, gebruiken. Nu, we gaan dat standaard op de master doen. We gaan stramienpagina's gebruiken hiervoor, zodanig dat we dat niet per eh, pagina altijd moeten plaatsen. En die e-master, die A, die is vanzelf al toegepast op de pagina's. Dat is eigenlijk een standaard InDesign-gedrag. En ik maak hier een tekstkadertje. Ik ga er een uh, speciaal teken invoegen. Dat kan met de sneltoets uh, Command-Option-Shift-N um, Ctrl-Alt-Shift-N uh, bij Windows uiteraard. En dat voegt een teken in. Dat lijkt een A te zijn. Stel dat ik dit teken wil invoegen via het menu. Dat zou kunnen... Is dan een special character en we hebben een marker, current page number. Het is net hetzelfde en ik ga dat uiteraard ook rechts plaatsen. Ik ga dat even voor rechts uitlijnen. en dan hier ga ik dat links uitlijnen. Dat is nu mijn positie van pagina nummering. Dat kan uiteraard van project tot project een beetje verschillen, maar dat lijkt me wel een klassieker te zijn. Um, een klein beetje zakken, ik heb dat totaal nog niet gestaald, uiteraard. Maar functioneel zou dat perfect moeten werken. Ik heb hier pagina 2 en 3. En we gaan verder 4, 5 enzovoort. Dat lijkt altijd mooi perfect te werken. Um, waarom is dat een A? Dat paginanummer verwijst uiteraard naar de pagina waar die op staat. Maar dat is dus de A-master. Om die reden, op een B-master zou er een B staan. Als ik dat even vlug zou tonen, New master B. Gebaseerd op, hoef ik het zelf al helemaal niet meer te plaatsen. Op de B-master zien we dus dat daar een B staat. Maar dat is gewoon een placeholder. of de pagina zelf maakt dat het verschil. Misschien nog een kleine extra tip. Voor wie uh, paragraph styles willen gebruiken, uh, je kan um, een paragraph uh, eigenlijk uitsparen door gewoon al te weten dat er een uitleidingsoptie bestaat. In plaats van rechts en links er bestaat een align towards spine of away from spine, in dit geval towards spine, zodat dat we met dezelfde instelling Beide kanten kunnen gaan doen. En dat was het voor deze tip van de week. Bedankt voor je aandacht. En indien nog niet zo, klik, like, subscribe. En tot een volgende video. Tot ziens.